Sinds januari hebben we iets nieuws in onze salon, de collageenmeter. Collageen is een lichaams eigen eiwit en is verantwoordelijk voor de stevigheid en elasticiteit van onze huid. Vanaf je 25e levensjaar neemt ons collageen af, waardoor je huid veroudert. Je verliest stevigheid en je krijgt rimpels. Met onze nieuwe collageenmeter kunnen we zien hoeveel collageen er aanwezig is in jouw huid.